Eet, <laughs> op, bro. Oh, Ik, oh my god. Haal eens weg, hij krypt jongen, hij heeft geen... Hij heeft hier geen... oh, okay. ja. ja, oh, oh. Andreas. Bloedje, ja. go, go, go. Andreas, ga oh. ervoor. Ja, fuck. Yo, leuk dat is een nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Frust Games. Jongens, vandaag ben ik beschuldigd van het insiden in Village. Ik ben ook gekickt uit Village, dus uh, in de chat. Jullie gaan zien wat er is gebeurd. Het enige wat je moet weten is dat ik geloof en Joost een beetje zat te kutten in de base. En geloof uiteindelijk damage pots op Alex schouden. Voor de rest zal je het wel zien. Abonneer als je het niet hebt gedaan, want slechts vooral moet je deze abonneren. Like zeker de video, want je kan drie Frus Games winnen. Als je even een comment achterlaat. En als je de video liked, dus doe het even zeker. Comment mijn ingame aan, of course. Dus like, abonneer en geniet van de video. Oké, okay, dit is het nee, Maak ik open, gozer. Maak open. Doe normaal. Wat? Maak open, gozer. <laughs> nee, dat kan niet. Nee. Wacht, Joost, ga aan de kant. Ja, zit What mag... oh, oh, oh. The fuck is dit Andreas. Okay. Oh, hij, is niet, hij is niet meer... Oké, hij is niet meer... Oké, hij is niet. Verstop je, verstop je, Hey, het boeit me helemaal niks, ik ga pend hoor. Ik ga toch op de kans vliegen. zelf kijk eens hier. Ja? Kijk eens hier. Kijk, kijk, kijk hier. <laughs> oh, ik zit hier oh, beneden. Oh, oh. <laughs> Kom Je moet clutchpeulen als je erin verlikt, want het is staff is hoog. Oké. Jelf, stel ik ben weg geweest, Alex is... Oh, Jesus Christ. Ik ga je hem eruit killen? Als je up gaat, ben je uit de base, trouwens. Uit de base. Help! Help! Klusje... Ja, dat. dat Kijk, over. dit is toch gewoon eng? Wat de fuck, moet ik hier doen? <laughs> ik ben de weg kwijt. Sorry. <laughs> Ja, haal eruit. Ja, al het glas weg jongen. We maken gewoon met z'n drieën een faction. Hou weg, hou weg. Hou weg <laughs> Dit is zo? toch zielig jongen. Ik kom hier op bezoek en deze homo valt maar. aan. Hou hem weg jongen. Ik kom op daar. Oh my god. Hou het weg, hij krijg uit jongen. Hij heeft geen. Hij heeft hier Oké. Okay. Heeft hij gekikt? I have you clicked. <laughs> okay. Oh my god. I can't tell if I'm good. I don't need you in Discord anymore. Laat me even heel snel uitleggen wat er is gebeurd. Vanaf het moment dat ik gekickt was, heb ik lang gewacht voor een nieuwe invite. Heb ik het eigenlijk niet gekregen van Alex. Dus ben ik even snel upgrade gejoined. Op dat moment was Joost in de base geraakt. Waar Geelof zat getrapt. En heeft Joost Alex kunnen killen. En Alex gaf mij daar de schuld van. Ik weet niet hoe. Ik stond gewoon boven. Dus ik weet niet waarom ik hier de schuld van kreeg. Maar blijkbaar mocht ik vanaf dat moment niet meer in de Discord. Dat op dit moment ook nog steeds zo is. Zet even oh, die is via de andere kant. Eh, uh, oh, of uh, Andreas, de gates zijn weer open. Er staan gates open op Oost. We houden ze weg, ik kan er nu in. Grote vallen. Ik blijf bij de gate staan, ik blijf bij de gate staan. Hallo, fucka ja, mensen, ik heb drie op. Ja, lekker, let's fucking go. Ja, maar je hebt Alex al, je hebt Alex al. Hij gaat blokkertjes naar boven. Is het achter dicht of niet? Jup. Oh, dat is knoten. Hij gaat naar boven, klutschpullen. Kut, ik ben zo'n pearl. I fucked up. Ja, hij heeft zich Fuck, ik ben zo slecht. Ik ben... F stuk, F stuk. André... Ja, ik heb Alex gekwikt, ik heb Alex gekwikt. Oh okay. my god. <laughs> ik wil Olivier niet killen, ik voel me kut als ik dat doe. Oh. Fuck dat, Zo lang zou ook killen. Ja, yeah, oké. Okay. Oh, blijf op hem, blijf op hem. Blijf op hem, Niet zo. Blijf op hem, blijf op hem. Kun nog in de P's, hè. ik kan hem niet hitten. blijf je en bent één. een goed zo fluitje ben erin. ik ben erin ik ben erin ik ben erin ik, in, ik ben er ook in Iden, dus, okay, yeah, oh, oh oh Andreas Vloedje. go go go Andreas ga ervoor ja lekker lekker oh my god zo <laughs> <tries> oh, dat is wel klaar. oh je liet right? oh jullie ook oh ja, ik ben ik blijf binnen, ik ben binnen, ik ben binnen. niet nee, doen nou wat je even in als Alex eruit dus is. Ga erin, kom raus, kom raus. Oké, ik, ik stik die gate, ik stik die gate. Hij gaat naar achterop hij gaat. Ik ga niet. Ik raak niet. Pak hem, pak hem, pak hem. Hij panikt, hij panikt. Ja, ze zijn nu mis twee, ze zijn nu mis bij. Stik op Alex, stik op Alex. Oké, okay. eentje. Oh, e Oké, okay, ik, ik blijf bij die gates, ik blijf bij die gates. Umpire gaat de schijf vanaf... Ja, paar probeert vanaf achterop te blokken. Pas op, pas op, pas op. Ja, hij gaat opblokken, hij gaat opblokken. Jullie zijn faks, jullie zijn... Ja, lekker. Oké, iedereen. ik ben binnen, ik ben binnen. Voel erin, pul erin. Yo, bro. Bro. bro. bro. <lacht> <lacht> <lacht> ja, dat oh, ja. heb ik al door. Dat heb ik door ja. Oh, ja. Je bent alleen, je bent alleen, je bent alleen. Ja, je bent alleen inderdaad. Wacht, ik heb stuk. Andreas, blijf je binnen? Nee, hoop. We kunnen hier niet alleen blijven. Ik nee, mag nee. oh. Oké, okay, dat is er Oeh. Zo wacht, veel Alex keer. Ik... Ja, heel veel keer, jongen. Oh, we wij vijf. of wat doen we? Oh ja, nu wel. Okay. Nu wel, nu wel, nu wel. Willen we hierin of willen Drie, we hier niet in? 2, twee, één, go. Oké, okay, eh. Uh... Okay. Wacht, wacht. Alex, ik, klik hier. 100%. ik weet niet waar je dit. is. Wordt er ja. vanaf achterin geblokt. Joost, Joost, opzet. Zeg maar bij, Halt hey, is effect, Halt is effect, Gelf? Ja, Gelf, doe alles. Strength, speed, regen, absoluut. Zeg maar die streng. strengt. Strengt nu. Strengt nu. Ja, ik heb Alex, ik heb Alex, ik heb Alex. probeer hem buiten te pakken. Blijf bij dat gatje bij in, perfect. Ik blijf effect hoor. Top. Je mag hem niet loslaten. Pas op, pas op. Je moet een keer me. Andreas, hij gaat uitrennen en je proberen in te bokken. Ja. Ah, ah kutsen. We gaan opgeblokt worden. Ja, nu wel. Pak hem, pak hem. Jij Ga er op, voor op, een, dus. Ik ben op, een op. Pulsie, pulsie. pulsie, ik ben op Pulsie. Ik ben fucked. Dead, oh, trap nerds. D trap nerds gespot. Trap nerds gespot. Ja, ja ja, Ik denk dat. gaat Olivier mij nog proberen te kijken. Oh, ze hebben mij nu helemaal opgeblokt Wacht even. Kom op jongens, ik wacht op jullie. Ik zit bij hem! Ik zit bij, ik zit bij Olivier! Ik zit bij... Nee! Ik zit bij men. Ik zit bij Olivier uh, Oké, okay. ik ben, ben, ben weer een stukje weg. Uh, strength! Strength! Strength! Strength! Regen. Absorb! Blijf op hem! Blijf op hem! Je kan er! Je kan erin! Ja. Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Oh my god. Je kan eruit! Jos! Je kan eruit! Je kan eruit! Waar? Waar? Waar? Hier boven! Hier boven! Kom, kom van hier! Kom hier! Kom hier! Gym boost! Gym boost! Oh my god! Voor dit jaar zijn ze? Je zei twee. Alex zit hier nog, Alex zit hier Ik hoop genoten van deze video. Ik vond het heel tof om te maken en om te rigoren. Het is een beetje sad dat zo gaat met Philik. Ook degene die dat uh, giveaway de vorige keer had gewonnen was een sappig eentje. Dus shout naar jou ja bro, dankjewel voor het meedoen van de giveaway. Er is ook nu nog een giveaway, drie fruske keys zitten hier in mijn ender chest. Dus um, ja, drie fruske keys kan je winnen. Laat even een like achter en je in-game naam. Hopen heb je genoten van deze video. Laat het zeker van een like als het super top zijn. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Want in het slechtste geval moet je de-abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Dankjewel voor het kijken. En doei.